Verder en We hebben aan drie muzikanten gevraagd: doe je er iets mee? Als er iets mee te doen is. Merlijn of ik begin met jou. Componist, uh, je hebt ook een carrière in opera voor ons gemaakt. Uh, maar je bent nu vooral koordirigent. Dat ben je trouwens ook steeds vaker. Grote koren, het kan jou niet groot genoeg. Dit is een, gewoon een, een bestaand koor. Klaar dan? Padam plus wat extra vanwege de korte termijn ja. bij elkaar gezet. En wat heb je bedacht? Ja. Want je hebt gezegd, oké, okay, de, de prachtige melodie van Piazzolla, maar ik, ik ja. wil het combineren met iets. Nee, nee, ik, ik probeerde toegang te krijgen tot het stuk. En dat, is gewoon, dat zit gewoon zo goed in elkaar getimmerd dat het eigenlijk heel erg onbegonnen werk is. Maar op een bepaald moment kreeg ik ineens een associatie, droomde ik weg. En toen kwamen er wel dingen boven drijven. Dus die hebben toch wel de weg gevonden het stuk in. Maar is dat Army of Lovers? Ja, dat was een redelijk duister, mij, uh, duister het aspect. Het staat wel heel ver van deze muziek af, vond ik zelf. Maar ze, jij, jij brengt ze samen? Ja, nou ja, net als de buitenkant soms ver afstaat van wat iemand misschien wel... ...binnen voor angsten of voor paniekmomenten ja. mee... Ik bedoel, ik weet het niet, maar in, op zo'n positie tien jaar geleden... ...ik weet niet wat er allemaal van binnen zich afspeelde in de, ja. binnen in de bruid. Oké, okay. mag ik jou ja, mijn... vragen het koor te gaan dirigeren? Goed. Mellon 12 over en het Padam Amsterdam. Dank je wel. De solist was Ose Olsen. Ose Olsen, zeg ik goed, hè? Oké, dank je wel.